vandaag een korte video een uh, unboxing wederom van AirUp en ik heb een kortingscode voor jullie einde van de video, even kijken ik heb namelijk een zo'n uh, dan doen we noemen ze iets. Een strap. Hoe heet dat op zijn Nederlands? Ja, ik had een andere kleur snel. Dus ik kent ze nu met kort en koper. in plaats van 8 euro nog wat. En dan zijn ze nog maar de helft. Kijk, en dan is hij groen. Of welke kleur je wil? Ze hebben een heel veel kleuren op de website. Dus ik had de standaard kleur vanuit het starterspakket, het zwarte. Ik had de witte fles, als dus je een zwarte fles hebt, dan heb je de oranje. Okay. En nu heb ik dus de mint, de groene, de strap. Ik heb de raspberry Lemon. De Orange Vanilla, uiteraard is ik bijna denk is erg lekker. Ik heb de Peer. En ik heb de... Peach. Blijf uh, even kijken voor de code. Zoals ik geloof heb ik nog de citroen geprobeerd. Erg lekker. Aanradertje. Gelijk kopen. Dat was trouwens de lemon, de lime weet ik nog niet. Die mogen ik nog proberen. Maar de lemon is erg lekker. Ik ga gelijk eventjes de peer proberen, want mijn huidige potje is ver uitgewerkt. Dat was de, de orange vanilla. We geven de peer een kans. Momentje. Het ruikt al heel erg lekker. Heel, uh... Doet fris, echt een peer. Peer smaakt naar peer, Logisch gezegd. Ik ga het proberen. Ja, helemaal goed. gaan we een paar dagen proberen, kom op terug. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je meer van de Air-Up uh, films wilt zien of andere uh, Leuke dingen. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, zoals beloofd de code onder een beeld voor het bestellen van de strap.